Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. 1 Korintiërs 13, vers 7 geeft een duidelijk beeld van wat het betekent om mensen echt lief te hebben. Ik kan je eerlijk zeggen dat gehoorzaamheid aan dit Bijbelgedeelte een uitdaging voor mij was. Toen ik opgroeide werd mij geleerd om achterdochtig te zijn en iedereen te wantrouwen. Maar door te mediteren op de eigenschappen van liefde en het besef dat liefde altijd in het goede gelooft, leerde ik een nieuwe mentaliteit te ontwikkelen. Achterdocht is in strijd met de kwaliteiten die we nodig hebben voor oprechte relaties. Vertrouwen en geloof brengen vreugde in het leven en helpen de relaties te groeien tot grote hoogte. Maar achterdocht verlamt en vernietigt meestal een relatie. Nu is het waar dat mensen niet volmaakt zijn en er soms misbruik wordt gemaakt van ons vertrouwen. Maar over het algemeen zullen de voordelen om altijd het beste te zien in mensen ruimschoots opwegen tegen eventuele negatieve ervaringen. Wanneer je worstelt met achterdocht, onthoud dat vandaag dat we de Heilige Geest in ons hebben die ons eraan herinnert als onze gedachten de verkeerde richting opgaan. Laten we Hem vragen om onze achterdochtige gedachten om te zetten in gedachten van liefde. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik begrijp nu dat mijn wantrouwen en achterdocht altijd schadelijk zijn voor mijn relaties. Laat me zien hoe ik mijn hart kan openstellen voor anderen en het beste mag verwachten in elke situatie. In Jezus' naam. Amen.